Ondernemersplaats aan Amersfoort is dit MKB in the Picture. Welkom bij MKB in the Picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. En hebben we hebben aan tafel? Ronnie Overgoor, internetondernemer. Hartelijk welkom. En Josien van Breda. En je bent, F... bent adviseur bij FNV zelfstandigen. Hartelijk welkom. Ja, ik wil toch even beginnen met, uh, met, met Ronnie. Want uh, Ronnie, je hebt een uh, heel mooi boek geschreven. En uh, ja, we herkennen je ook uh, uh, van de foto. Ja, dat is me. Het is de ondernemerslessen van een internetcowboy. Het yeah. ondernemersboek van 2011. Dus niet voor niets geworden. Nee. Uh, maar daar, daar, zie ik, daar zag ik een heel leuk stukje over pensioenen. Dat heb ik en, weer. Ja, dan wil ik dat toch wel even, even delen. Mm -hmm. uh, jij zegt onder andere, ik wil niet stoppen met werken. En hoeft dat ook niet. Ik leef mijn leven, inclusief ondernemen, en dat blijf ik doen totdat ik dood ga. Dus die hele gedachte, het hele concept van pensioen, vind ik onzin. Ja. Kun je daar? Uh... Nou ja, dat, dat is, dat is, nou, het staat er vrij letterlijk. Ik had het ja. niet, niet beter kunnen zeggen. Eigenlijk. Maar ja, dat, dat is het idee. Weet je, ik bedoel, als ik, als, je dus, als de zaak nu niet geregeld zou zijn, zou ik het fenomeen pensioen niet uitvinden. Uh, snap je? Ik bedoel, ik ben het gaafste aan doen wat ik kan doen in mijn leven. Uh, en dat blijf ik lekker doen. En, en in sommige periodes in je leven heeft het ene wat meer uh, zeg maar de aandacht dan het andere. Dus hè, er zullen jaren zijn dat je wat meer met werk bezig bent. En andere jaren ben je misschien wat meer met je gezin, whatever. Maar dat blijf ik lekker doen totdat ik dood ga. Dus het hele fenomeen pensioen vind ik niet zo relevant. Nee, maar zou je het dan een andere naam geven? Want uiteindelijk, hè, je bent ook uh, vader van kinderen. Ja. Je hebt, je hebt uh, een echtgenote. Ja. Uh, uh, meer een merendeel, denk ik, afhankelijk van, je, van jouw inkomen. Ja. En hoe gaat dat nu als je ouder bent? En gewoon geld blijven verdienen, dus. Gewoon geld, jij blijft gewoon eeuwig werken. Ja, maar, als je twee, ja, maar werken, ja, maar werken maar dat, daar gaat het dus om. Maar ja. Werken is gaaf, hè? Ja, ja ik ben ja, nou het eens. Dus, waarom zou je ja. daarmee stoppen? Nou, als je ja. 92 bent, op een gegeven moment kan je misschien fysiek niet meer aan. Nou, ja, maar tegen die no. tijd kost je ook niet meer zoveel. Dan zit je op een bankje en dan drink je een borrel ja. en uh, weet je, dan, dat, dat red ik wel. En dan hebben mijn drie zonen die hebben het dan al lang gemaakt en uh, okay. dus dan een beetje dus in dat een pensioen. Dat is jouw pensioen. Ja, ja. Jouw pensioen is ja. je zonen die voor je gaan ja. zorgen. Ja, misschien is dat wel. De kinderen als de ultieme ouderdagsvriendin. Ja, nou, dat Gebeurt ja. dat natuurlijk zo? Ja. Dus dat is uh, en eigenlijk nu ook. Alleen nu is het. Wat nou ja, dat is wat wat natuurlijk, dat ik zo, dat is misschien een grotere zekerheid dan je geld in pensioen stoppen. Investeer in de jeugd. Ja, ja. Nou ja Ik ga mijn bedrijf Zuidweg en Partners omdopen in Zuidweg en dochters. Ja. ja, dan gaan je dochters dat gewoon allemaal ja. nee. uh, dat is helemaal geen slecht idee. Ja, nee, we worden een geweldige idee Seven, seven ditches en zonen. Ja, dat is ja, ja. ook wel een goede. Ja. Ja, ja. maar, maar snap je wat ik zeg? Dus het hele principe ja. van pensioen ja. vind ik... Ja, ja, en je natuurlijk je... zeg ik dat, ja, ik snap ook wel dat je op een gegeven moment een oude lul wordt en dat je minder wil werken. Maar ik vind, er wordt te gemakkelijk maar vanuit gegaan, oh ja, je doet iets heel lulligs tot je ja. 65ste en daarna mag je gaan genieten van het leven en ja. dan heb je in één keer geld. En als dan dat twee je... jaar later wordt, dan wordt, het, dan wordt het ook een drama. Ja, ik, ja. dan wordt dat een drama. Dan ja. denk je, get a ja. life. Ja. Ja. Hoe zie jij dat, ja. zien ja. Nou ja, wat wij merken is dat uh, onze leden, dat daar wel, uh, ja, dat een uh, grote groep van hun vindt. Dat ze eigenlijk te weinig doen aan uh, ja, geld opzij zetten voor later. En die zouden dat wel uh, wat meer willen doen. En ook de bestaande mogelijkheden wat, wat uitgebreid en wat verbeterd zien worden. Maar de, de basis is wat Ronnie ook zegt. Het is allemaal op basis van vrijwilligheid. Af of ze het zo graag willen hoor. Ik, bedoel, ik vraag me ten zeerste, ik denk dat ze eerder volledig geïndoctrineerd zijn door iedereen die er belang bij heeft. Ik ben ook twintig jaar lang hebben ze aan mijn kop lopen zeiken, inclusief mijn vader, maar met name heel veel commerciële partijen, dat ik toch wel heel erg onverantwoordelijk bezig ben als ik niet zorg voor mijn pensioen. Weet je, dus het is ook heel erg ingepeperd dat zoiets hoort. Dus ik weet niet of het zo echt 100% vrije wil is dat elke zelfstandige echt zo graag voor zijn pensioen wil zorgen. Nou, ik denk dat het heel erg verschilt. Kijk, voor sommige mensen kunnen inderdaad, ik spreek ook wel architecten, die willen tot hun 70ste, 75ste minstens doorwerken. Prachtig, maar goed, ja. als je in de bouw werkt of je doet fysiek zwaar werk, dan is het een ander verhaal. En dan zul je er meer dan, ja, dan zul je er toch over na moeten denken van hoe, wat heb ik later, wat heb ik nodig? Daar begint het mee. Ja. Ja, want een tegelzetter, wat vind jij daarvan? Nee, die... hey, ja, die, kijk, tuurlijk, er zijn beroepsgroepen genoeg uh, waarvoor, waarvoor, en sterk nog, los van beroepsgroepen, er zijn mensen genoeg die graag willen stoppen uiteindelijk en dan ja. geld willen hebben. Nou, dan moet je zorgen dat dat geregeld is. Ja. En dan moet je vooral niet blind geloven in een paar mannen met een pak die zeggen, geef mij jouw geld maar, en dan als je 65 bent, dan krijg je per maand van ons een, een vergoeding en dan is het geregeld. Not dus. Ja, het blijkt nu heel vaak dat het. Ja, eindelijk niet over krijg eindelijk. ik gelijk, ja. Eindelijk. Josie, wat wil jij daarop zeggen? Nou ja, dat, dat klopt. Nu zijn uh, zelfstandigen, ja die, die hebben een aantal dingen, de voor- en de derde pijler. Maar dat zijn allemaal vrij prijzige uh, verzekeringsproducten. Even de derde pijler hoor, dat, wat, ja, wat, wat is de derde dat pijler? dat is alles, uh, de eerste pijler is de, uh, wat je van de overheid krijgt, je AOW. En dan is het de bedrijfstakpensioenfondsen en wat dan over is, dat wordt de derde pijler ja, genoemd. Ja, de boekenpolissen en dat soort dingen. Dat zijn. soort dingen, nou daar zijn mensen niet happy mee. Ja. En uh, dus wat wij eigenlijk zouden willen is dat zelfstandigen zelf eh, iets kunnen regelen, zelf een fonds opzetten, zodat ze eh, ja, invloed hebben op de governance en zelf eh, meebeslissen en dat zo'n geheel ook meebeweegt met de behoeften van de zelfstandige ondernemers. Dat je invloed hebt op de kosten, invloed op de kant die het opgaat, dat soort dingen. Maar dat en... kunnen ze toch doen? Nou, nog niet voldoende hoor. Waarom niet? Hoe je de... Weet ik veel, als, ja, het maakt mij niet uit, maar als jij, je, je moet je eigen pensioen regelen. Ik word zo, ik word zo geïrriteerd van de, van de welvaart waarin wij leven, dat alles maar geregeld wordt. Als jij zelfstandig ondernemer bent dan moet je, en je wil stoppen op je 65 ste dan moet je regelen... Maak je plan. De, ja, maak ja. je plan. Maar en moet je dat ja. alleen doen of samen met anderen? Moet je dat aan, aan elke ondernemer zeggen? maar in ieder geval niet gaan zitten wachten totdat iemand het voor jou gaat regelen. Kijk, maar als wij met z'n allen zeggen wij willen pensioen samen Tuurlijk. regelen, gaan maar, we, maar maken dat we kan we niet, met zeg met jij. Ja. Ja. Het kan, het kan wel, maar het, wordt, ja, het heeft allemaal met regels te maken en zo. Het is, te, het is te weinig mogelijk op dit moment. Maar die AFM, daar moet je allerlei eisen voldoen ook, hè? Want als wij dat zeggen we stoppen dingen. geld in een potje, ja, dan, dan we zijn, val je we onder bank. die wet. En, ja. nou ja. die AFM, dat hebben we natuurlijk met z'n allen in Nederland zelf bedacht. Ja, kunnen we ja. het ook ontbedenken nu? Ja. Ja. <laughs> dat, dat zou ook wel mooi zijn. Maar uh, ik wil ook nog even de stellingen uh, uh, hebben. Wat er, ja. er is gestemd vandaag, inmiddels uh, een app. En de stelling voor dit blokje was, de overheid moet verplicht ondernemerspensioen gaan instellen. Want... Spana, ik mag hopen dat niemand daarvoor is. Nou, nou, ik zal zeggen, nou, 38 procent... Nou, ik wou, ik wou net zeggen, ja, die moet, wat, What are the results, Mr. 38 zegt, ja, laat de overheid een verplicht ondernemerspensioen instellen. Ja, dan ga ik het land uit of ik ga ondergronds. Ja, he, ja als ze dat gaan ook. verplichten, echt no way. No way. <laughs> no, en jij, wat vind jij daarvan? Ja, nee, ik denk, dat kan nooit verplicht opgelegd worden. Nee, de de ja, werknemers doen ze het. Ja, maar ja, de ja. vraag is hoe lang dat houdbaar is. Ja, nu je, al die pensioenen zijn naar beneden denderen. Ja. Nee, maar ik denk echt, het, als het product, het moet, het moet voorzien in een behoefte, het moet goed zijn. En dan komen die mensen vanzelf wel. Als je het op gaat leggen, ik zie dat echt niet zitten. Nee, nee maar het wordt natuurlijk ook uh, gedaan vanuit de gedachte. Hè? Wij zijn met z'n allen de BV Nederland. En uh, op het moment dat een, iemand zijn pensioen niet regelt, ja, de, dan heeft hij een AOW, waar hij vervolgens dan uh, waarschijnlijk niet van rond kan komen. Hmm. En uh, ja, dan is het toch fijn als er wel wat voor geregeld is. Hmm. En uh, ja, de vraag is natuurlijk van... van Want? Hoe, hoe, sorry? Want? Waarom moet er iets voor geregeld zijn? Nou Ja, goed, dat is dan de vraag. Omdat ze dan weer beroep doen op allerlei uh, kwijtscheldingsregelingen kan niet. en voorzieningen. Het kan is gewoon spijkerhard, ja. het is jouw keuze. Ja. Je hebt geen plan gemaakt. Ja. En u ja, alsof, weet je, we maken iedereen zo ja. dom, weet je. Ja, echt. Alles wordt wel geregeld. We kijken ja. s'avonds SBS en dan worden we nog dommer van. En dan zal het allemaal wel geregeld worden. Tijd dat mensen zelf kan nadenken. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat jij maar gratis geld krijgt uit alle hoeken en gaten. Niet dus. Nee. En geld groeit ook niet vanzelf. Nee, nee geld is ook maar middel. Ja, ja. dus regelen het gewoon. Ja, ja. ja, dat is wel... wel... Wel, een, een, een leuke, leuk onderwerp zo. Maar, ja, maar het is toch frappant. Ja. Ja, wij zijn het hier eens aan tafel. Nou, dan de je vraag is wat, wat, wat doen jullie maar... nu, zeg maar, als fnv uh, zelfstandigen om, om dat pensioen gemakkelijker te maken? Ja, nou, eigenlijk willen we. Er zijn een aantal dingen die, die beter kunnen. Want er zijn verschillen tussen wat. Ja, er zijn gewoon verschillen die je niet goed kunt uitleggen. Want het is lastig te begrijpen dat als een ondernemer failliet gaat, wat dat kan gebeuren, dat die dan zijn. ...oude dagsreserve moet aanspreken en dat de schuldeisers zich daarop kunnen verhalen. Dus gaan mee in het faillissement ja, Dit het gaat mee afkopen. in het faillissement en je zou eigenlijk zeggen van nou, er moet tot een bepaald bedrag moet dat vrijgesteld zijn in faillissement. Wat jij labelt als oude dagsvoorziening, dat het daarop blijft en dat dat niet meegaat in dat faillissement. Dat is één ding. En het tweede is dat we nu uh, ook met de VVD samen een wetsvoorstel. Uh, dat is nu aanhangig om uh, te zorgen dat zelfstandigen zelf een pensioeninstelling kunnen oprichten. Zodat ze ook zelf uh, die hele governance doen. Maar het blijkt natuurlijk wel van, van in hoeverre ga je voor ondernemers zorgen. Of in hoeverre moeten ondernemers voor zichzelf zorgen. En dat is... Nou kijk, Onze taak ligt niet om ondernemers bij het handje te nemen en, en, en ze op pensioen op te leggen. Uh, ik zie wel een taak voor ons om mensen bewust te maken van de keuzes die ze maken. Als je niks wil doen, prima. Maar het is wel belangrijk dat je voor jezelf afgewogen hebt uh, ja, wat er kan, wat er niet kan en wat je zelf wil. Met andere woorden, ondernemers, maak je plan. Ja. Denk vooruit, maak een keuze ja, en accepteer dan ook de gevolgen van die keuze. Ja, en, en, ja, want ik heb ook een paar jaar lang pensioen in eigen beheer gedaan. Dat was een soort alternatief, dan denk ik, oké, okay, maar dan doe ik het in eigen beheer. Nou, daar ben ik inmiddels ook mee gestopt, omdat ik dan ook erachter kwam dat je weer geen beschikking hebt over je eigen geld uiteindelijk. Dus uiteindelijk is de rekensom niet zo moeilijk. Je, verdient een, je zet een euro om en je tikt 50 cent af... En die andere 50 cent is voor jou en heeft niemand de flikker mee te maken. Dus ja. uiteindelijk moet je ook bij dat soort regelingen, als jij failliet gaat en je pensioenpot gaat eraan, geen pensioenpot bouwen ja. dus. Klar. Gewoon naar privé trekken en uh, zet het ergens neer of kopen stenen van of uh, ja. weet ik veel wat. Het is wel makkelijk gezegd, precies. maar 92% ja. van de zelfstandigen is een eenmanszaak. Ja, ik ook. En uh, ja, als je het in een BV hebt, dan kan je het vermogen splitsen. Maar voor eenmanszaken is het één grote, is één het en hetzelfde geld. Ja, maar goed, dan, dan maak je er toch een BV'tje van. Zo moeilijk is het toch niet? Of denk ik nou te maken. Ja, ik, ik, ik ben ook, ik ben ook, ik ja, ben ook een eenmanszaak. Ik heb een een ook een bv We gaan zo meteen nog een vrolijk verder, maar we ja. moeten dit, dit nu gaan afronden. Ja, ja, ja, Hartelijk danken voor de, voor de enthousiaste bijdrage. En uh, nou, ik hoop dat, uh, dat, dat veel mensen he, uh, toch wat, uh, wat steun hebben gehad. En het belangrijkste is natuurlijk: joh, maak je plan. Dank jullie wel.